Iedere sporter is gebaat bij een krachtige sportaccommodatie. Hierin speelt duurzaamheid een sleutelrol. Daarom zijn wij op zoek naar het beste initiatief op het gebied van duurzaamheid. Meld je aan op sportaccommodatievanhetjaar.nl en maak kans op de titel Sportaccommodatie van het jaar. Een geldprijs van 1000 op 3000 euro om jouw club verder te verduurzamen. En een toffe video van jouw club. Meld je nu aan...